Hallo allemaal, ik ben Dennis Martinez. En ik ben Cora. En vandaag is het zover. Vandaag is de première van UNICEF Filmfestival voor het jaar 2020 hier op Bonaire. Spannend! Ja! Willen jullie het ook spannen? <lacht> Even horen. Ja! <lacht> ja! Net als wij! <lacht> Zeker! Maar Cora, we horen alle kinderen toch wel uitnodigen in de bioscoop. Ja, dat klopt, dat hadden we leuk bedacht hè. Na de Empire, Rode Loper. Alle films op een groot scherm. Popcorn erbij. Oeh, momentje. Maar ja, toen kwam corona, dus helaas moesten we dat echt cancelen. Precies. Maar vandaag gaan we toch wel de première doen online. En we weten zeker dat jullie ervan zullen genieten. Voordat wij naar de films gaan kijken, wil ik toch, toch wel even met jou uh, terugkijken van het proces. Hoe het is het gegaan? Wat is er mis bij jou um, bijgebleven, Cora? Ja, als ik terugdenk, dan is er toch wel uh, dat event op het Wilhelminaplein. Oh ja. Dat vond ik wel heel erg leuk. Met heel veel organisaties die allemaal een kinderrecht hadden gekozen. En allemaal leuke opdrachten hadden verzonnen voor de kinderen. En vooral één opdracht is me heel erg bijgebleven. Dat was de opdracht dat ze op een heel groot vel mochten schrijven wat zij anders wilden. Daar kwamen hele bijzondere uitspraken uit. Hele grappige, maar ook hele inspirerende. Dus daar uh, denk ik nog vaak aan terug. Ja, ja, ja, en jij? Bij mij is het meest gebleven uh, het moment dat ik naar de klas ging om een script te schrijven bij de kinderen. Weet je ja. hoeveel leuke en creatieve ideeën naar voren zijn gekomen? Ik ben ja. echt onder de indruk van uh, de ideeën en creativiteit dat onze kinderen hebben. Ja. En het resultaat is vier super leuke filmpjes. Ja, ik heb ze nog niet gezien, net als de kinderen. We gaan ze nu zien. Heel erg spannend. Ja, hmm. dus laten we de kinderen niet meer in de spanning houden. Laten we overschakelen naar de studio van NOS TV. Laten we dat doen. Jongens, heel veel succes. Toi toi, toi.